Youngblood Contour Palette helpt jou om de mooie uh, features van jouw gezicht naar voren te halen en te camoufleren waar je minder blij mee bent. Ik ga je graag laten zien hoe je deze het beste kunt gebruiken. Zoals je ziet zijn er verschillende kleurtjes waarmee je mooi aan de slag kunt. Ik gebruik de Contour Brush van Youngblood om deze kleurtjes te mengen. Allereerst ga ik voor deze en deze kleur. Die meng ik met het kwastje eigenlijk hier, net onder het jurkbeen, een wat donkerdere kleur aan te brengen. Dan blend ik het een beetje uit naar de slapen en het voorhoofd en ook hieronder bij de kaaklijn. Voor de neus gebruik ik deze. Ik gebruik hetzelfde kwastje weer. Deze breng ik zo aan aan de zijkanten van de neus. Voor onder de ogen ga ik de twee lichtste kleurtjes mengen. Zorg je dus dat onder het ooglid een lichte kleur is. Zo blijf je concealer goed zitten. En zie je ogen er frisse stralend uit. Als je nog meer highlighter wilt toevoegen dan kan dat. Ook hiervoor gebruik ik de twee... Lichte kleurtjes. Je moet natuurlijk even kijken naar jouw huidskleur wat het beste past. Omdat ik een vrij blanke huidskleur heb gebruik ik deze. En deze gebruik ik op de brug van mijn neus. Een stukje voorhoofd.